Hoi en welkom bij een nieuwe video. In deze video heb ik gewoon een lekkere praatvideo voor jullie omdat ik geen inspiratie had. En ik had geen tijd om een uh, Storytime video op te nemen omdat ik het deze week iets te druk had. Met andere zaken zoals school, uh, vrienden, familie. Maar, maar, maar, maar, maar, maar. Dat wil niet zeggen dat ik ook um, in deze video iets afgeraggeld heb omdat ik toen bedacht: van het is bijna mijn einde van mijn eerste periode, van mijn eerste schooljaar. Um, ik heb vier maanden nu ondertussen geen, geen baan meer, omdat ik een behoorlijke doe. Daarnaast um, ja, vind ik het ook wel eens gezellig om met jullie gewoon te praten en een paar dingen gewoon duidelijk voor jullie ook te maken. Dus ik dacht: als ik mezelf wel opmaak. Echt heel oud idee, yeah, I know. Terwijl ik gewoon heeft praten over school, toekomst, uh, noem het maar op. Alles wat, wat ik wil vertellen. Dus ik dacht, laat ik eventjes dat doen. Is wel zo leuk, is wel zo gezellig. Oh ja, even een ander dingetje. Ik ga niet zeggen, ja ik uh, doe mijn foundation met de Hema CC. Perfection Foundation nummer 2. Uh, met alles omdat ik gewoon... Uh, deze producten gebruik ik altijd. Ik weet dat deze niet meer... Op de markt is. Ik weet ook niet of er nog een andere is, maar ik uh, hoop het wel, want deze vind ik het allerlekkerste. Um, maar oké, okay, ik zie het wel, weet je. Als er iets anders op de markt komt, dan pak ik dat gewoon. Nou, laat ik als allereerste vertellen. Het is dus inderdaad vier maanden geleden dat ik uh, heb gewerkt, en dat heeft te maken met dat ik, uh, jullie weten het een en ander, ik werd gepest op mijn werkvloer, een beetje weggepest, en daar kan ik op zich um, nog wel tegen, maar hoe zij zich gedroegen naar mij was um, echt het, het niveau van een, ja, nou ik zeg uh, niet het niveau van een volwassen kerel en vrouw. Het was echt het niveau van tieners, een beetje dat niveau. Maar oké, okay, dat, um, dat niveau was er. En ik weet dat ik daar al een jaartje um, stond, ongeveer een jaartje. Ja, want ik was in november, december. Ik was in december, was ik uh, daar aangenomen. En uh, in juli liep het allemaal verkeerd af. Dan heb ik het nog op volgehouden tot de volgende december. Ik heb het van juli tot en met, ja eigenlijk tot en met december volgehouden. Wat ik trouwens heel erg knap vind. Omdat ik het al sinds dag 1, eigenlijk, dat ik sinds, de, uh, sinds dag 1 na mijn overplaatsing. Had ik het daar niet naar mijn zin. Ik deed het eigenlijk voor een andere collega. En toen hij wegging, toen heb ik het nog redelijk uh, vier maanden volgehouden voordat ik zelf de stekker eruit trok. Um, maar ja, daarna moest ik weer herstellen, want ik ging naar school Ik heb een zender om jongens, omdat ik het iets fijner vind werken met een zender dan zonder zender. Het heeft ook te maken met dat ik een vissenkom heb. Niet hier, maar echt aan de andere kant van de kamer. Maar die geluid die die physical maakt, hoor je nog steeds. Zelfs door de zender heen. Alleen als ik praat, hoor je hem niet. Omdat hij um, het geluid opvangt en iets beter communiceert. Dus dat is de reden waarom ik een zender om heb. Want deze camera die heeft best wel goed geluid. Dus ik heb het in principe heb ik het niet nodig. Um, maar ja, het is een beetje luxe. Hè? Maar oké, okay, dus ik heb het sinds juli heb ik het nog volgehouden. Tot en met december en toen heb ik één. Uh, tenminste in december, november ergens, heb ik uh, mijn ontslag ingediend. En 1 in december was ik uh, nog niet klaar. Ik moest tot 5 december of zo, ik ben niet eens. Maar toen moest ik herstellen, uh, omdat ik met, voor mijn gevoel, burn-out klachten liep. En dan ga ik jullie heel even, dan moet ik heel even zelf googlen welke burn-out klachten het waren. Huisarts.nl had ik gekeken en toen had ik, want huisarts.nl is best wel een betrouwbare website. Iedereen die, die kan erop lezen, maar niemand kan het aanpassen. Dus ik had gelezen, wat is dat ongeveer? Um, soms is het leven ineens, ineens veel zwaarder en zijn er problemen en, en of iets naars gebeurt. U krijgt dan minder steun uit uw omgeving. Dit allemaal kan bij elkaar komen en dan raakt u overbelast. Nou, nu ga ik jullie even vertellen welke klachten ik had. Er stond hier bij klachten bij een burn-out: Heeft u al een half jaar last van een van deze drie dingen? En dan hebben ze hier een rijtje. En dan moet je, staat hier als eerste: 1, u heeft drie of meer um, spanningsklachten, zoals vooral lichamelijke vermoeidheid en uitgeput gevoel. Dat had ik. Want ik weet nog in oktober, merkte ik aan mezelf op toen ik twee weken had vakantie. Had. Um, de week daarna had ik totaal geen zin meer. Ik had totaal geen zin meer en ik zat echt van... Prrr, dit kan niet, dit gaat niet goed. Um, maar ik bleef werken en... Um, ja, dat heeft ermee te maken ook omdat ze daar geen herkels hebben. Dus dan ben je al voornamelijk moe van de warmte die je hebt daar en de kou en noem het maar op. Dus ik was sinds oktober, merkte ik al dat ik vermoeid was, maar ik had al langer last van die vermoeidheid. In de zomer, ik merkte dat ik ook in de zomervakantie, merkte ik gewoon echt dat gevoel van... Ik kan niet meer, ik wil niet meer, het moet ophouden. Ik sliep ook gewoon meer dan 12 uur per, per dag. Die geestelijke vermoeidheid, moeite, uw aandacht erbij te houden, concentratie en of dingen te onthouden. Ik weet dat ik op een gegeven moment in oktober had ik iets van 45 uur gewerkt in één week. Het is extreem veel, I know, maar dat kwam omdat uh, we hadden daarvoor... Hadden we een, een hele drukke week. En er waren dingen te doen. En er was niemand die, die kon en niet wilde. En het weekendteam, dat was niet super goed, kun je zeggen. Um, niks naar het weekendteam, want ik vind ze allemaal super aardig. Maar um, daardoor werkte ik, werkte ik en werkte ik soms langer dan acht uur op een dag. Samen met uh, kerst mijn andere collega, voordat hij opstapte. En was het soms dat we een uur van tevoren begonnen. En nog een uur of twee daarna doorgingen om de winkel maar netjes af te krijgen en nou ja, netjes erbij te krijgen. Dus dat, dat, ja, dat had ik. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik er zin maakte. En ik wilde vragen, is het goed dat ik eerder wegga? En het was zo van... Uh, is het? Uh, uh, <laughs> ik kon gewoon niet meer praten. Mijn hoofd die wilde niet meer berichten sturen naar mijn mond. En mijn mond kon niet meer spraak uitbrengen. Dus dat was, op een gegeven moment was dat ook veel vaker. En ik vergete veel vaker dingen niet elke week. Het was echt om en om. Af en toe meer dan de andere keer. Onrustig slapen. Ja, dat merkte ik voornamelijk nadat ik mijn ontslag had genomen. Makkelijk te huilen. Op een gegeven moment was het, uh, was het al bezig, al het gezeik. En toen merkte ik aan mijzelf dat ik um, dit gebeurde en ik kon al huilen. Het hoefde maar gewoon een beetje dus, uh, vervorming in de stem te komen. Van een beetje gestrest of een beetje kwaadaardig. En ik begon al te huilen. Ik was ook continu aan het bibberen. Piekeren. Ja, ik was op een gegeven moment was ik. Uh, eigenlijk was ik de hele dag door. Aan het piekeren, waar hebben ze het over, hebben ze het over mij, proberen ze me eruit te werken, is dit, is dat, is zo mag dit wel, mag dat wel, mag zo wel, um, word ik in de gaten gehouden, word mijn social media in de gaten houden, waarom is ze, ik was alleen maar bezig, thuis ook, ik was vrij en ik durfde letterlijk niet mijn laptop op te starten, ik had er ook geen kracht voor om mijn laptop op te starten, maar ik wilde het ook niet, ik letterlijk alleen in bed, dus dat, één gejaagd gevoel hebben, ja, dat had ik, dus dat, dat was het, en dan heb je makkelijk te huilen, piekerend, Lach, uh, gejaagd gevoel, um, vermoeidheid, geestelijke vermoeidheid en um, onrustig slapen, dat kwam er dan daarna. Vijf symptomen had ik er. En dan staat hier bij twee. U hebt het gevoel dat u vele problemen in uw leven niet meer aan uh, U heeft, u voelt zich machteloos, u heeft geen greepgevoel uh, op de situatie, alsof u de controle in uw leven verliest. Ja. Dat had ik ook heel erg. Ik had wel op een gegeven moment, in oktober had ik een ongeluk. Maar dat kwam doordat ik uitweek voor een busje dat achteruit reed wat zijn schuld was. Maar uh, hij reed gewoon door omdat hij en niet in zijn spiegel keek en mij geen voorrang verleende. En daarnaast heeft hij niet eens door gehad dat hij mij aan kon rijden bijna. Maar in principe, ik, ik zorgde bijna geen contact meer met mijn vriendin. Mijn beste vriendin. Dus ik, ik, ja, ik nam amper contact met erop. Ja, ik had dan nog wel af en toe een gesprek met mijn oude collega's uit een andere filiaal. En die zeiden: is ons, dit, je, um, dit is niet goed naar tas. Dit moet je aangeven. Uh, bij de leidinggevende, bij de regio-manager, nou ja, noem het maar op, ik heb ook serieus die personen heb ik meerdere kansen gegeven. Dat ik het gewoon heel vervelend vind dat ik de 9 van de 10 keer alleen verstond in de winkel. En dat klanten dat ook vervelend vonden voor mij, omdat ze echt heel vaak vroegen, sta je er alleen voor vandaag. Um, en ik vind het sneu dat je moet rennen, door rustig aan meis. en ze hadden zoveel medelijden met me en ze wisten ook dat ik gewoon op een niet goede manier werd behandeld. Dus ze toonden wel begrip voor me. Maar ja, dat was er aan de hand. En dan stond de oorzaak, u krijgt een burn-out doordat u langere tijd te veel spanning heeft gehad. In die tijd was corona er al bezig, dus dat heeft er ook grote denk ik, mee te maken gehad. Uh, spanning hoort bij het leven een beetje. Spanning is vaak prettig en maakt ons wel uit. Um, maar u kunt zich gewoon prettig gaan voelen als het veel spanning, spanning een te lange tijd is bijvoorbeeld. U wilt te veel tegelijk. Dus ik wist op dat moment al van als ik nu nog doorga, dan heb ik echt wel een burn-out. Het heeft er ook mee te maken gehad dat ik een herexamen had. En ik wist dat ik het niet ging halen, maar het was ook heel veel stress omdat het mijn laatste vak was. Dus doordat het mijn laatste examen was voor mijn diploma, was het ook voor mij zo'n gevoel van ja... Ik wil die diploma heel, heel, heel graag. En daardoor maakte je je zorgen en dan kreeg je weer stress. En dan ja, had je het examen en dan had ik weer last van faalangst en dan ging het weer mis. En dan was ik weer, waardoor ik dacht, ja dat hoeft van mij apart niet meer. Van de zeven dagen, sowieso vijf tot zes nachten lang, niet eerder kunnen slapen voor uh, zeven uur s ochtends. Dus dan had ik de hele nacht, was ik wakker, piekerend huil aanvallen. Boze aanvallen, stress aanvallen, piekeren aanvallen, noem het maar op. En dan was het zeven uur en dan was ik zo moe dat ik gewoon in slaap heb gevallen. Van de moeheid, van het piekeren en um, ook bij mijn vriendin, overal, ik... ik ik kon gewoon niet slapen. Het was niet te doen voor mij. Back en back af. Ik viel kilo's af. Zoals ik al eerder vertelde. En um, ja, dat was er dus een beetje aan de hand. Maar tegenwoordig, nu vier maanden later... Ja, gaat het eigenlijk een stuk beter met mij. Ik heb niet meer last van vermoeidheid, slaapproblemen. Heb ik nog wel, Ik niet eerder, geslapen dan vier, soms vijf uur. Maar dan gebruik ik een app en dan val ik vanzelf gelukkig wel in slaap. Ik ben een stuk geruster. Ik, ik maak me geen zorgen of het de foute keuze is. Meer, want ik ben... Blij dat ik de keuze heb gemaakt. Iedereen zegt ook van ja, je had, je had gewoon niet door moeten gaan. Want dan had het slechter met je afgelopen. Dus in die zin ben ik wel blij dat ze dat zeggen. Anders ben ik ook nog wel eens dat ik denk van ja, lekker fors. Nu zoeken ze me lekker uit omdat ik wel verhalen krijg hoe het daar gaat nu. En dan uh, ben ik trots op dat ik er op tijd weg ben gegaan. Mijn studie heb ik niet gehaald. Ik heb na februari, want dat was mijn laatste examen, heb ik, uh, ben ik naar... Degene gaan die erover ging en heb ik aangegeven dat ik uitgeschreven wilde worden voor mijn mbo-bbl MBO opleiding. Uh, omdat het me gewoon niet meer lukt om door te gaan. Ik voelde bij mezelf dat ik het alleen doe voor anderen. Ik doe het niet meer voor mezelf. Ik kon het niet meer. Het interesseerde me allemaal niet meer. Ik had er geen motivatie meer voor. Ik wilde het ook eigenlijk niet meer. Ik wilde gewoon even een heel ander pad weer kiezen. En dat pad was weer met kinderen. En ik hou van kinderen echt, ik ben er dol op. En daarom dat ik altijd zei vroeger, ik wil met kinderen werken. Dus daardoor koos ik voor de bolopleiding van um, onderwijsassistenten. Niveau 4, wat voor mij echt hier zit. Jullie zien het niet, maar het zit echt boven mij. Macht, zegt iedereen altijd. Maar omdat ik niveau 3 BBL zo makkelijk doorheen ging op één vak na, nou, dacht ik van, dit lukt me ook wel. Weet je, ik weet niet hoe, maar het lukt me wel. Daar ga ik voor. Ik ga het gewoon proberen en ik ga gewoon doorknallen. Is dat de reden waarom ik dus eigenlijk deze keuze heb gemaakt voor uh, onderwijsassistent? Omdat ik altijd dat... ...dat drang had om met kinderen te willen werken. Ik vind kinderen geweldig. Mijn vriendinskindje, ik kan er echt niet genoeg van krijgen met spelen af en toe. En, en hoe ik hem zie opgroeien, ik, ik hou ervan. Misschien omdat ik ook een persoonlijke band met hem heb, Maar ook gewoon als ik kinderen in de winkel zie, dan denk ik... ...oh, wat heerlijk die kids. Zo lekker vrij, zo lekker spelerig. Ik kan er nooit genoeg van krijgen. Um, dus dat is eigenlijk de reden waarom ik uh, van BWL naar Bolberg ga. Omdat het gewoon echt even niet meer ging. En omdat natuurlijk het deurtje drie jaar deze opleiding. Dus ik ben nu 26, ik ben 29 als ik klaar ben. Of ik word 29. Want ik ben in februari begonnen. Dus ik zal nog 28 zijn. Maar dat interesseert mij niks. Je kunt beter nu je opleiding doen dan straks over over 10 jaar als je 42 bent of 32 bent of 38 bent. Ik ben trots op dat ik dat, ik dat heb gedaan. Natuurlijk ik ben de oudste van de klas. Maar dat maakt me echt niks uit. 2015 heb ik ook een aantal jaar gewerkt, zodat ik weer de opleidingen kan betalen. Ik ben de oudste. Who cares? Het is wel motiverend om te zien straks dat als ik kids heb en leren lukt hun niet zo goed. Dat je kan zeggen, ja, maar mama lukt het ook niet zo goed. Mama die kreeg in groep 8 te horen dat zij nooit haar mbo 2 zou kunnen halen of nooit haar mbo 3 heeft kunnen halen. En mama is nu onderwijsassistent en dat was vroeger en weer vier. Ja, het is ook een soort motivatie voor in de toekomst. En voor de rest, het gaat goed met me. Ik, uh, ik heb de eerste periode bijna af. Dus dat houdt in dat je tien weken les hebt. En dan in die tiende week moet je dingen inleveren. Op zich heb ik best wel wat opdrachten af. Ik moet wel het een en ander nog uh, doen. Samenvattingen maken. Dingen bij elkaar in de map doen. Een presentatie of twee doen. Eén um, toets maar doen. Maar dat is een spreek, dus. Dus dat is nog wel te doen. En uh, wat moet ik nog meer doen? Wat ik allemaal voor mediawijsheid moet doen. Een map met daarin. De sociale dilemma's, complottheorieën, algoritmes. Censuur in je eigen woorden. Een valkuil. Hoe, ze, hoe, ze, hoe ze, ziet jouw bubbel eruit? Werkblad 5, Netflix, No Inleiding, inhoud en een nawoord. Uh, dat nawoord moet ik nog maken. En uh, de inleiding moet ik ook nog maken. De inhoud, dat is heel makkelijk. Al die andere opdrachten heb ik al gemaakt. Dus dat hoef ik maar in één map te doen. Voor ontwikkelings uh, moet je een keuzeopdracht doen. En daarvoor moet je dus een voorblad maken met de studentenummer, docent, cursus en de opleiding. Um, en tijdens de inleiding moet je schrijven waarom schrijf je deze opdracht. En dan moet ik de inhoud... Opgave maken, daarna de hoofdstukken en het nawoord. En ik moet natuurlijk een uh, doelgroep kiezen of ik babytje wil. En bij baby hoort een bepaalde ding, bij peuter, bij kleuter. Bij jongschoolkind, bij oudschoolkind, bij um, jongvolwassenen hoort iets. En ik ga voor de puber, denk ik. Omdat dat wel een leuke opdracht is. Omdat ik zelf mijn pubertijd nooit echt heb kunnen doen um, door, door middelingen. Echt heel veel dingen. En dan heb ik ook nog beelden vorming. Dan moet je een verslag schrijven. Um, activiteitenlijst maken. Drie stuks. Activiteitenplan maken. Twee per stuk. Een verslag maken met een foto. Inleiding, inhoud, opgave en hoofdstukken en nawoord. Daar loop ik wel mee achter. En voor Nederlands moet ik ook nog het een en ander doen. Um, maar dat is omdat ik samen moet werken met iemand anders. En dat samenwerken dat doe je via ja eigenlijk één dag per week en anders moet je samen gaan zitten maar door corona gaat dat niet dus dat is een beetje lastig daarnaast is school ook heel demotiverend omdat je drie dagen zeg ik dat goed nee twee dagen zit je online achter je laptop de hele dag en af en doe je camera aan en heel vaak je camera uit en één dag per week zie je elkaar drie uurtjes dus daardoor vind ik school wel een tikkeltje moeilijker op dit moment maar niet zozeer door de vakken maar meer omdat corona het heel moeilijk maakt om die les te blijven volgen. Daarnaast is de uitleg soms ook heel lastig. Oh, ik haat deze lipgloss omdat hij zo erg plakt. Maar tegelijk vind ik hem ook heel erg mooi. Waardoor hij het heel mooi maakt. Maar tegelijk plakt hij zo verschrikkelijk erg. Uh, niet gezond. En daarnaast, ja weet je, de klas die is wel heel, heel leuk, want je zit... Met twee subgroepen, moet je even nagaan. Je hebt subgroep 1 en subgroep 2. En um, subgroep 1 en 2 horen als één klas bij elkaar. Maar omdat corona er is, kun je dus niet de hele dag met elkaar zijn. Ik weet niet hoe ik met mijn haar ga doen. Hoppakee, lekker makkelijk doen. Um, maar dus, die hoort als één klas bij elkaar. Um, maar door corona zit je ja, eigenlijk wel uh, donderdag en vrijdag met elkaar online. Maar ben je dinsdag gescheiden van elkaar... En ook wel weer af en toe bij elkaar. Want we hebben wel een groot lokaal waar we gelukkig allemaal in kunnen. En het is hartstikke gezellig en alles. En heb ik meer toekomstplannen? Ja, ik heb wel meer toekomstplannen, ja. Ik merk dat ik namelijk best wel met YouTube en nu met mijn studie... dat ik nog eventjes moet zoeken um, hoe ik dat ga doen. Omdat het nu zaterdag is, uh, bijna vijf uur. En deze video komt aanstaande zondag, dus 4 april... Ja, 4 april komt deze video online. Um, en ik neem dus op 3 april op wat meestal niet de bedoeling was voor mij. Want vaak ben ik één of twee weken vooraf heb ik de video's al geschoten. Maar omdat ik zo gedemotiveerd ben in het opnemen en om het editen en om het, um, het, hele, het hele uploadschema te, te volgen. Vind ik het soms zo moeilijk om een video te maken, te organiseren. Um, uit te stippelen en noem het maar op, dat ik het gewoon echt puntje bij paaltje doe en dat wil ik mezelf voorkomen. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen, misschien door wat vaker een video te maken en dat ik er wat meer tijd over het editen ga doen. En tijdens die zakelijke mail heb ik dus ontdekt waarom um, lezen zo goed voor je is. En dat is niet alleen voor je kennis, voor je ontwikkeling of wat dan ook. Het is ook om de ander te beter te begrijpen en je in te kunnen leven. Dus in een persoon. En dat, ja, dat wist ik zelf niet eens. Dus het maken van gedichten, het maken van verhalen, dat heeft er allemaal mee te maken als je tiener en kind bent. Daardoor ben ik wel zo, zo getriggerd dat ik zeg, ja, ik wil wat meer gaan lezen. En ik heb deflectie, ja, who cares? Ik twijfel of ik het weer oranje ga verven. Ik mis het wel, die kleur. Dus dat is de reden, maar uiteindelijk denk ik van misschien dat ik het toch terug ga verven. Maar dat merken jullie vanzelf al. Maar vonden jullie deze video nou leuk Doe Geef het blauw duimpje omhoog. Hier beneden kun je, je abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een groep nieuwe video. doei! doei.